Mijn naam is Ronnie Overgoor en fijn dat je kijkt naar het allerleukste YouTube en podcastkanaal voor ondernemers 7DTV. Uh, Matchoneshirt.com is een platform waar gedragen en gesigneerde voetbalshirts van nou volgens mij al zo'n 200 voetbalclubs uh, uit meer dan 20 landen worden geveild uh, voor fans en het bedrijf groeit enorm hard en ik wil er alles over weten en dus is een van de oprichters, uh, mijn gast hier in de studio van 7DTV, uh, Thijmen Zonderwijk. Thijmen, hartelijk welkom. Dankjewel. Om even om te warm heb ik wat korte vraagjes om me even ja, te over uh, je best verkochte shirt tot nu toe, Ronaldo voor 42.000 euro. Oh, Oké, okay. uh, welke welk shirt was het dan, Manchester United? Volgens mij was het uh, Tottenham Thuis. Als je moet kiezen uh, als ondernemer, klanten of medewerkers, medewerkers, uh, wie is de betere ondernemer, uh, je broer of jij? Ik. <laughs> Daar kom ik zo op terug. Uh, maar om te beginnen, kijkers zijn inmiddels nieuwsgierig. Even kort pitch. Match One Shirt, wat is het? Match One Shirt is een online platform waar fans over de hele wereld kunnen bieden op een stukje van de wedstrijd. Een stukje ja. emotie. Een uniek item dat nog niet eerder aan, uh, aan fans ter beschikking werd gesteld. En zo halen ook bijvoorbeeld fans uit de US, Brazilië of Azië van Europese topclubs uh, een stukje van de wedstrijd in huis. En, en praktisch betekent na de wedstrijd krijgen jullie de gedragen shirts? die gooien jullie op een website en die worden geveild? Uh, we beginnen vaak al vanaf de aftrap. Dus je yeah. kunt in het stadion, thuis achter de televisie, terwijl je de wedstrijd aan het kijken bent, kun je al meebieden op de shirts van alle spelers die, uh, die op dat moment op het veld staan. Uh, na de wedstrijd krijgen wij inderdaad uh, de shirts en vervangen we zeg maar de waarmee we beginnen. De previews van de shirts met de, met de echte. echte foto's waar ook de handtekeningen van de spelers goed op te zien zijn. En fans de, de, de grasvlekken kunnen checken. Ja, en, ja precies, uh, alle vlekken en alles zit ja, erop. Alles zit erin. En, uh, want even praktisch, want dan was het meteen een nieuwsgierig vraagje voor mij. Hoe zit het dan met uh, dingen als uh, zweet? Uh, en, en, maar waar ik ook aan zat te denken is DNA. Ja. Want techniek scheidt voort en het ja. DNA van Ronaldo kan ik me voorstellen. Uh, hoe, hoe gaan jullie daar mee om? Um, dat hebben we een keer aan de hand gehad in, in een meeting met de club inderdaad. Dat ze, dat ze het probleem DNA in een shirt uh, bij ons vlekten en daarmee zeiden van ja daarmee kunnen we niet met jullie werken. Ja. Toen zijn we samen met een start-up uit Delft zijn we aan de gang gegaan om te zoeken naar een oplossing. En uh, dat zit dan bij ons in uh, een UVC-lichtmachine die ze voor ons hebben ontwikkeld. Waar de shirts ingaan. Uh, daarmee worden de shirts uh, ja, eigenlijk gewast, gewassen zonder, uh, zonder water. Maar gewassen op basis van een soort van zonnebank effect. Um, daarmee wordt alle DNA gebroken. En dat is niet meer terug te leiden naar een, uh, naar een mens. Dat hadden we waren we aan het ontwikkelen voor Real Madrid en uh, toen corona uitbrak was dat uiteindelijk toen voetbal ook weer verder ging ja. ook wel onze redding omdat het, uh, de machine daarnaast ook alle bacteriën dood en het potentieel virus wat in de shirt zit. ja, ja, ja. Oké, okay, dus daar is ook al over nagedacht. ja, ja. Hey, En um, uh, het businessmodel model, legt dat eens uit? Wij krijgen een percentage van de omzet van uh, 21% percentage van de opbrengst en uh, het Overgrote gedeelte gaat terug naar de club. En daarvan kiest uh, 90 tot 95 procent van de clubs om dat als een uh, recurring funding model voor hun eigen club foundations te gebruiken. Ja. clubs zijn altijd op zoek naar manieren waarop hun eigen foundation hun eigen boek kan ophouden. Een jaarlijks gala, Maar ook shirtveilingen een aantal keer per jaar zorgt ervoor dat het geld niet uit de clubkast naar de foundation moet, maar dat de foundation kan zorgen voor eigen uh, structurele inkomsten. Na grondige research kom ik op een omzet vorig jaar van rond de 2 miljoen. Heb ik dat dan mis of zit ik daar ver vandaan, of uh, voor jullie? Dan dus, zit, dus zit, eh, zit je goed. Ja, en dan, dan heb ik het over die 21 procent ongeveer. Ja. ja. Dus dat is hard gegaan, Want hoe lang zijn jullie bezig? Uh, we zijn, ge, ik ben nu vier jaar geleden, ben, heb ik mijn baan opgezegd en, uh, en zijn we hier zeg maar voor gegaan. En met ja. je broertje hè? Ja, met mijn broertje samen. Ja. En jij ja. bent een betere ondernemer? Ik heb iets meer de ondernemers spirit, uh, denk ik, in me dan, uh, dan mijn broertje dat heeft. Ja. Um, we zijn eigenlijk volledig complementair aan elkaar. We lijken niet op elkaar qua nee. uiterlijk, maar ook qua, qua innerlijk zijn we complete opposites. maar dat uh, werkt wel goed. We kofferen samen zeg maar een heel groot Denk ik, ja. en waar pop zich heel erg focust op uh, kwaliteit leveren vandaag en zorgen dat vandaag alles goed staat en de operatie goed loopt. Uh, kijk ik weer wat meer, wat meer vooruit, en uh, ja, daarin uh, vullen we elkaar denk ik goed aan. Ik begrijp wel dat jullie kantoren aan weerskant van de gang zitten, hè? Ja, dat uh, <laughs> is dat, dat nodig. Uh, soms was dat wel nodig, <laughs> ja? ja, het was altijd wel. Uh, natuurlijk in iedere start-up gewoon chaotisch en druk. Ook wel een soort feedback gekregen van onze collega's dat het. Uh... Er komt nog wel even wat lawaai uit jullie. Ja, zijn, maar. We, we hebben vrij directe communicatie. Ja, <laughs> ja. ja wat hoe hebben jullie daar ooit van tevoren over gesproken van, jee, joh, gaan we nou als broers samen een toko runnen? Of was dat eigenlijk een soort natuurlijk iets? Ja, het was eigenlijk natuurlijk iets. Wel onze ouders die ook hebben gezegd van uh, moet je dit nou willen? Want je ja. het het hoort vaker dat het misgaat dan dat het goed gaat. Maar mijn band met mijn broertje is zo ontzettend goed en er was ook niet iemand anders met wie ik uh, dit van de grond had kunnen krijgen dan met hem. Want we zijn ermee begonnen naast ons werk. We werkten allebei uh, als advocaat op de Zuidas. Uh, dat waren geen 40 uurige werkwegen en nee. dan daarnaast nog een, een start-up opzetten is best wel uitdagend en daarbij moet je elkaar ook af en toe de ruimte geven om misschien een paar weken even te focussen op andere dingen. Mm -hmm. En dat kun je Eigenlijk moeilijk, denk ik, opzetten met iemand anders dan, dan wie ik alles gun. Ja, ja, precies. Was het lastig om die stap te zetten? Want uh, Zuid, als advocaat, klinkt als niet echt een minimuminkomen, zeg maar. Of was je nog heel erg junior? Uh, ik heb vier jaar gewerkt. Oké, okay, uh, dan kun je aardig carrière maken daar. Zeker. En dan zeker. ga je de onzekere uh, ondernemerspad op. Is, ja. is dat nog een keuze geweest? Of was het, of hoe is dat proces verlopen? Um, ik heb altijd het idee gehad dat als je echt een goed idee hebt... dat je er dan voor moet gaan. Ik zit liever straks in het thuis dat ik denk van... ik heb tien ideeën geprobeerd en het is niet gelukt... dan dat ik denk van ik heb de corporate ladder zeg maar doorlopen. Mm. Ik heb altijd een, een steady inkomen gehad. Um, en in dat opzicht was de keuze uh, makkelijk. Maar dit idee was niet een goed idee. Het was echt een idee waarvan... ik totaal niet begreep dat het er nog niet was. En daarom, in, in zo'n leuke branche, zeg maar, in, werken in de voetbalwereld, was voor mij sowieso een droom. Uh, en daarmee niet echt getwijfeld over of we deze stap moesten zetten, nee. Want zo is het ook ontstaan, hè? Want jullie zochten een cadeautje voor je pa, toch? Ja, voor mijn vader. Die uh, kreeg na 30 jaar een nieuwe baan. En wij wilden iets hebben voor in zijn uh, nieuwe kantoor. En daar wilden we ook best wat geld voor uitgeven. Uh, hij heeft niks met foto fotografie, niks met kunst. Ja. Uh, maar we wilden iets dat als nieuwe collega's zijn kantoor in zouden stappen, dat... dat uh, Iets dat een gesprek zou starten. Iets dat echt bij hem past en wat over hem vertelt. En dat was in zijn geval een Ajax shirt. Van Davy Klaassen. Uh, van Davy Klaassen. Daar zaten, we, daar zaten we over na te denken. Van een bijzondere wedstrijd waar we samen waren geweest. Een mooie herinnering en een uniek shirt met de grasvlekken er nog in. Ja. En mijn vader heeft een enorme passie voor, uh, voor Ajax. En uh, ja, ik, dat zou een ontzettend mooi cadeau zijn geweest. Maar het was niet te krijgen? Niet op dat moment in ieder geval ja. en uh, Ajax deed dat wel één keer per jaar. Destijds was dat volgens mij voor Kika, uh, ja. het ging ook voor uh, redelijke bedragen ging dat weg. Maar uh, wij als soort van target audience, als, als seizoenskaarthouders uh, van Ajax, waren daar niet van op de hoogte en ja. ontging mij op dat moment vrij weinig Ajax nieuws. Ja. Dus toen dachten we van. Dat het, dat het toch al veel geld oplevert en dat het eigenlijk relatief slecht wordt gemarkt, uh, betekent dat er een ontzettende markt voor is. Ja. En toen dachten we van nou, dat wordt in Engeland, wordt het al waarschijnlijk al groots aangepakt uh, of, of verder in Europa. En dat bleek ook niet het geval te zijn. En toen dachten we eigenlijk weer van het kan toch niet zo zijn dat hier nog niet over is nagedacht. Er moet iets zijn en we, we hebben totaal geen netwerk in de voetbalwereld. Wij, wij kwamen daar helemaal bleu in. Uh, dus we dachten uiteindelijk, toen we onze eerste meeting hadden, onze eerste pitch bij FC Twente, dat we uitgelachen zouden worden daar in, uh, in die meeting van ja, jongens hier hebben we wel 15 jaar geleden over nagedacht en ja. uh, de, om deze en deze reden kan dat niet. Dus toen we daar uiteindelijk uh, uh, te horen kregen van ja jongens, het klinkt als een win-win, laten we maar beginnen. Toen was dat wel uh, een van de meest euforische momenten in mijn leven denk ik. Ja, ja maar hoe, kom, hoe krijg je het voor elkaar om überhaupt bij zo'n FC Twente aan tafel te komen dan? Dat is lastig. Uh, we kregen ook het, eigenlijk bij FC Twente de feedback dat zij, een club als FC Twente krijgt al 200 verzoeken per dag van mensen die iets van ze willen. En ja, ja. naarmate de club groter wordt, wordt dat een veelvoud. Dus het is moeilijk om op te vallen, moeilijk om binnen te komen en zeker uh, zonder een eigen netwerk. We hebben wel ons eigen netwerk, uh, in ons eigen netwerk bekeken welke via we, we hadden linkjes, ja. en zodoende via de, via de schoonvader van Bob uh, hebben we de meeting bij FC Twente geregeld ja. en zo zijn we bij ik denk een club of zes, zeven langs geweest in, uh, in Nederland. Maar dat was nog steeds, ook via via was dat echt wel heel moeilijk. Ja. Tot, uh, totdat we op een gegeven moment de eerste zes, zeven partnerships hadden gesloten. En toen door de Eredivisie werden uitgenodigd om op een uh, collectieve meeting waar alle clubs zaten. Uh, in een kwartiertje ons verhaal te komen vertellen. En dat was uh, voor ons wat wel veel deuren uiteindelijk heeft geopend ja. in Nederland. En waren jullie er toen al of was het alleen nog maar een plan? Ik bedoel, was, was er al iets te zien en te klikken en te... Ja, toen hadden we ons eerste platformpje ja. uh, en toen hebben we de eerste, volgens mij hadden we toen een veiling of vier, vijf gedraaid, maar we werkten allebei nog steeds fulltime. Oké, okay, maar het draaide ja. echt al, een soort, ja. soort MVP'tje wat ze dat noemen, een ja. minimal minimum viable product, Precies. maar er ging al handel doorheen. Ja. ah ja. dus de, het soort van proof. Ja. Uh, and, en wanneer was dat kantelpunt van, oké, okay, nu stoppen we met uh, advocatuur en nu gaan we hier vol voor? Um, we hebben er wel veel tijd al ingestoken. Echt iedere minuut die we nog hadden naast ons werk, uh, ik denk in het jaar voordat, het, uh, voordat de eerste veiling uh, plaatsvond, dat was in september 2017, mm -hmm. En ik denk dat we een veiling of zeven hebben gedraaid eerst. En toen we zagen uh, dat de taxi erin zat, dat het met de clubs redelijk de goede kant op ging, ook de eerste resultaten ja. heel goed waren. Ja. Toen heb ik, uh, dus eigenlijk vrij snel, na, na uh, de dus vijfde of de vierde wedstrijd al tegen Bob gezegd van uh, volgens mij moet ik de eerste stap gaan zetten om uh, te stoppen. Dus ik heb toen mijn, uh, mijn baan opgezegd uh, per 1 januari 2018... Uh, helemaal uh, op Match One Shirt gaan focussen. Toen hebben we per 1 maart 2018 hebben we onze freelance webdeveloper developer in, uh, in lonings genomen. Dat was nog een student die dat naast, uh, die, die had toen net zijn studie afgerond en die kluste voor ons uh, aan het, het MVP platform, zoals je dat uh, net uh, ja. uh, mooi omschrijft, uh, om te gaan bouwen aan een beter en, en meer sustainable platform. En Bob heeft toen nog doorgewerkt tot juni of juli 2018, omdat we ja. We hadden geen funding. Uh, we nee. moesten het allemaal uit ons spaargat uh, financieren. En zo heb je het ook uiteindelijk gefinancierd? Ja. En nog steeds is er nog, is er steeds. Al, nog steeds geen extern geld erin? Nee. Dus ja, als in we, we hebben wel financiering erin zitten. Yeah. Uh, bij de bank. Maar, okay, uh, maar geen, geen investeerders. Nee. En hoe hebben jullie de aandelen verdeeld? 50-50? 50-50. Ja, dat wel, het broertje ja. krijgt gewoon de helft. Ja. Oké. Okay. Nou, dat vind ik een goeie. Doet het samen of niet samen? Nee, maar ik bedoel, je vroeg van wie vind je de betere ondernemer? Ik, hmm. ik, ik had hier niet kunnen staan zonder hem. Ja. En hij niet zonder mij. En hij is minimaal de helft uh, van ons bedrijf ja. Uh, ja zeker dus als je als je als je vraagt wie heeft de meeste waarde dan zou ik misschien wel uh, voor hem kiezen nou ja misschien het duo ja ik denk dat we dat we een heel goed duo zijn ja. en uh, ja zeker ja. je zei klant of medewerkers hoef je ook niet zo lang over na te denken nee uh, de keuze voor medewerkers uh, omdat ik vind dat uh, zij uiteindelijk ons bedrijf Maken, onze, onze collega's. We hebben daar ook heel veel tijd in gestoken om en goede mensen te vinden uh, We zitten op 42 fulltimers ah. over verschillende kantoor. We hebben ons hoofdkantoor in Amsterdam en dan hebben we nog een klein kantoortje in Londen, Istanbul en we gaan nu in Sao Paulo gaan we ook open. De drie landen waar ze voetbalgek zijn. Ja, en ook toevallig net buiten Europa natuurlijk. We hebben natuurlijk ook de, de shirtjes, we hebben een online platform, maar de shirts komen ook fysiek naar ons toe. We moeten dat certificeren, inderdaad ontdoen van DNA. Uh, en zijn daarmee een full service platform dus uh, een shirt vanuit Turkije naar Amsterdam halen om het vervolgens weer te moeten importeren in Turkije en ja. daar tegen allerlei belastingen en uh, obstakels aan te lopen dat is niet ideaal en daarnaast ook voor het vertrouwen lokaal zitten is uh, was, zeker in Londen was dat uh, een overweging waarom we daar als eerste open zijn gegaan. Hey, en je zegt 40 ruim 40 mensen FTE uh, ja. en je werkt met een pakket aan stagiaires. Want er, er lopen meer mensen zeker. rond, toch? Ja, zeker. Hoeveel is de... totaal? Hoeveel mensen lopen er rond? Uh, volgens mij, als je de part-timers en stagiaires meerekent, zitten we ongeveer op 65, 70. Oké. Okay. Ja. En uit heel veel landen, hè? Ja. Het is echt een internationaal bedrijf. Hè? Zeker. We hebben een hele internationale uh, cultuur. Ik denk dat we twintig verschillende nationaliteiten hebben rondlopen. Het uh, overgrote gedeelte is Nederlands. En we hebben ook wel Nederlandse cultuur in die zin dat het uh, heel open en inclusief is. Maar dat we wel directe communicatie hebben. En dat ook heel erg proberen mee te geven aan onze uh, buitenlandse collega's. Uh, maar ja zeker internationaal. Want hoe doe je het? Want bedoel, je hebt geen ondernemerservaring uh, en je, je knalt best wel hard nu en je vertelt het even oh ja we hebben even een vestiging in Turkije en even in, in Engeland. Oh ja ook nog even in Zuid-Amerika en Brazilië. Hoe doe je dat? Waar haal je die kennis vandaan? Um, ik denk dat we wel in ons werkende leven al uh, hiervoor uh, als advocaat al wel redelijk wat kennis hebben vergaard. Ik heb ooit wel een, nog een start-upje gehad in, uh, in mijn master. Wat overigens nog steeds bestaat. Belastingbutler heette, heette dat. Hoe? Belastingbutler. Uh, daarbij hielpen we particulieren op een soort van digitale wijze met het verwerken van hun belastingaangifte. Het enige jammere was dat de belastingdienst op dat in dat jaar ook kwam... met de vooraf ingevulde aangifte, dus dat liep parallel. Uh, desondanks is, uh, is het leuk dat het, nog steeds, uh, dat het nog steeds bestaat. Maar wat ik toen heb ervaren, is dat je, als je zonder bedrijfservaring... een bedrijf opzet, dat het heel lastig is... omdat je overal het wiel opnieuw aan het uitvinden bent... Mm. en moeilijk is om die vertaalslag te maken uiteindelijk van, van studie naar praktijk. Mm. En ja, met een aantal jaar uh, ervaring binnen het bedrijfsleven... Uh, denk ik dat we ja, makkelijker beslissingen kunnen maken. En daarnaast hebben we ook veel mensen in onze omgeving die ons uh, veel gunnen hun, hun tijd en aandacht en, mm. en, en advies. Mm. En dat, uh, dat maakt het uh, ja, relatief makkelijk om beslissingen te maken. Uh, uh, ik noemde in het begin wat aantallen, maar kun jij eens dus specifiek, waar hebben we het nu over op dit moment? Zijn we, waar staat het bedrijf nu? noemen ze wat cijfers. Uh, we draaien 1500 shirts per maand gemiddeld. Uh, we zijn uh, net een nieuw uh, ander bedrijf begonnen, Frame The Game, waarbij we ook het inlijsten van shirts uh, zelf in de hand hebben genomen. Een nieuwe propositie die we binnen ons partnernetwerk, wat je al zei, van meer dan 200 uh, voetbalclubs kunnen gaan verkopen. Hoe, hoeveel worden die shirtjes verkocht? Uh, gemiddeld zit het op 450 euro. Dat is de gemiddelde prijs? Voor een shirt, ja. ja. Nou, dan kun je het uitrekenen hè, voor de goede kijker. Ja. Maar daar zijn we dan nog niet, hè. Ik kan ik me zo voorstellen. Wat zijn de ambities? We zijn eigenlijk pas net begonnen. Ja. Um, dus we hebben nog veel clubs, uh, landen die we voor ons kunnen winnen. We zijn net begonnen met vrouwenvoetbal... Uh, sinds vorig jaar begonnen met wielrennen, wat ook heel succesvol Aha, bleek. andere sporten. Ja, rugby zijn we, zijn we net bij begonnen. Is ook een hele goede pilot geweest. We gaan binnenkort met cricket beginnen. Maar er zijn andere sporten. Cricket? Cricket, ja. We hebben in de zomermaanden, we zijn natuurlijk een, een seizoensproduct. En, mm. en in de zomermaanden, juli en augustus, hebben wij ook gewoon onze overheid die we, die we draaien. Ja, ja, ja. Maar dan is er relatief weinig voetbal. En daar zijn we nu... Uh, met verschillende proposities mee bezig, met voetbalclubs, om dat te gaan dekken. Maar uh, cricket is een uh, sport die vooral in juli en augustus wordt gespeeld. Dus het zou voor ons juist mooi zijn om ook in, uh, in dat soort sporten te duiken. En om, ook omdat de fanbase overlapt. Uh, in, ja, ja. Cricket stelt in Nederland niet zoveel voor, maar is in Engeland, giga en ook in India. Uh, dus ik denk een interessante markt voor ons ook. Daar wonen ook nog wel met mensen in India. Ja, precies. Ja. Slim zeg. Hey. En uh, dat extenden van voetbalfans in de zomermaanden, hoe zou je dat kunnen doen? Uh, we hebben nu echt onze events zeg maar gekoppeld aan wedstrijden ja. en we gaan nu meer van een match-one-shirt platform naar een digitale fundraising partner uh, met verschillende mogelijkheden. De, de propositie zoals we die nu hebben is succesvol en dat zal onze core business blijven, maar daarnaast willen we meer flexibiliteit bieden voor clubs met ook met ons nieuwe platform wat we in maart gaan uh, gaan lanceren om alles uit hun digital fundraising te halen gefocust op unieke items en uh, bijzondere experiences. Ah, experiences. Ja. Dus ik kan Ronaldo straks mieten. Bijvoorbeeld of een spitsentraining krijgen van Neymar. Ja, ja, ja. En wat is dan jouw hoger doel als, als mens? Um, ik zou t, of mijn doel is dat dit een uh, succesvolle, sustainable business is. En dat we onder de Match One Shirt Paraplu, uh, waarin we inmiddels best wel wat... Uh, office hebben, hebben staan, we hebben video, we hebben design, we hebben een goede finance afdeling, dat we daarin nieuwe ideeën die opkomen of nieuwe trends in de markt, dat we daarop in kunnen spelen. We hebben ook een groot uh, technology team met, uh, met 13 mensen inmiddels, uh, dat we dat heel snel kunnen vertalen in een nieuwe propositie, want uiteindelijk uh, binnen de voetbalwereld uh, is het ontzettend moeilijk om voet aan de grond te krijgen, om iets ja. opnieuw uh, aan de man te brengen. Ja. Maar als je eenmaal een trusted partner bent, dan is het voor mij relatief makkelijk om een tweede, derde of vierde product uh, te verkopen, mits de kwaliteit daarvan, uh, ja, door, dat, we, dat we ons daar 120% achter kunnen schalen. Mm. En uh, dat zou uiteindelijk mijn, uh, mijn doel zijn, ja. Ah, dingetjes. Uh, je ondernemers commerciële doelstelling, dit kan natuurlijk een ideale bruid worden, hè? want ik kan me voorstellen dat hier partijen op gaan inzoomen denken, hé, hey, dat is een heel interessant concept, hebben die handel. Uh, staat dat voor jou op de kaart? Uiteindelijk verkopen van Match One shirt? Uh, in die zin dat het altijd, ja, er is altijd een prijs waarvoor iemand iets wil, uh, iets wil verkopen, maar het, het verkopen is niet iets waar we ons nu op richten en ook niet in de in de komende jaren. Ik heb wel het geluk dat we met iets bezig zijn wat zo ontzettend uh, leuk is. Ik, ik ja. zou me geen leuker product of, of, of job eigenlijk kunnen bedenken wat, uh, dan wat wij nu doen. Niet, niet een eigen bier ontwikkelen ja. of, of iets dergelijks. Ja. Ik vind dit ontzettend gaaf en dat we dat iedere dag mogen doen met een... Uh, waanzinnig team. Je vroeg me daar straks van, kies je voor, voor klanten of, of voor collega's? En uh, we hebben ontzettend veel moeite ge gestopt in het, in het samenstellen van het team. En we hebben dat nu, ik heb daar nu ook heel veel uh, comfort, halen we daaruit. Het staat ja. heel goed ja. en dat maakt het uh, een feestje om iedere dag naar, naar kantoor te gaan. Ja. En, uh, het bedrijf zeg maar verder uit te bouwen. En blijf je alles zelf financieren? Gaat dat lukken met alle plannen? We gaan wel financiering ophalen. We moeten even kijken hoe we dat uh, gaan vormgeven het komende, komende half jaar in de vorm van uh, vreemd vermogen of dat ja. daar ook een, een convertible of, of iets van aandelen bij moet zitten. Ja. Um, we zijn in ieder geval bezig ook om een stak op te zetten waarbij we onze werknemers of collega's uh, certificaten geven, kunnen geven in het bedrijf um, en dat vind ik een mooie manier zeg maar om, uh, om aandelen uh, te delen zeg maar ja, in het bedrijf. ja, ja. Uh, ja Aandeelhouders, dat, alles is altijd uh, bespreekbaar en een optie, maar ik ben blij dat we tot nu toe dat nog niet uh, hebben hoeven te doen. Um, wat zijn je belangrijke ondernemerslessen als je kijkt naar de afgelopen vier jaar? Dat je collega's en de mensen met wie je het iedere dag samen doet, dat die echt de backbone zijn van je van je organisatie. Um, en dat de eigen energie die je erin steekt, wel de ook de toon zet, zeg maar, voor de, voor de rest uh, van het bedrijf. Hmm. Vind je paar ervan? Die is inmiddels heel, uh, die was altijd wel trots, maar aan het begin ook wel overwegend uh, um, ja, twijfelachtig of we ons uh, gespreide bedje op de Zuidas uh, <laughs> moesten verlaten. Hmm. Uh, maar inmiddels ontzettend trots en is een van onze, uh, ik denk, uh, de meest frequente website-bezoekers. Uh, die, die van alles bijhoudt en veel dingen ook ziet die ik nog helemaal niet wist of, uh, ja, ja. of, of had gezien. Super, dankjewel ja. voor je, voor je verhaal, Tijmen. Dankjewel. En uh, dit was weer een ondernemersverhaal op CVD-TV, tijdens onderwijk van Match One Shirt. Uh, en wil je meer zien en je zit op YouTube, nu blijven verhangen zo meteen twee nieuwe video's. Zit je te luisteren naar de podcast, abonneer je dan en mis niks meer voor nu. Dankjewel, hoi.